Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik in deze video met jullie gaan kijken naar uh, tags en variabelen. Ik uh, zie vaak berichten voorbij komen dat mensen bezig zijn met het maken van een flow en dat ze uh, niet zo goed weten hoe ze uh, variabelen moeten gebruiken. En vaak geven die dan ook aan dat ze dat gewoon lastig vinden. Ja, dat snap ik. Want het kan ook lastig zijn, je kan met variabelen heel veel, van heel simpel een schakelingetje maken tot een uitgebreide schakeling met uh, berekeningen erin. Um, dus ja, dat kan best lastig zijn. Um, als je helemaal nieuw bent met Homey dan, of in de smart home wereld, dan snap ik helemaal dat dat lastig is. Dus in deze video wil ik uh, daar wat meer tekst en uitleg over geven. Uh, mocht je nou naar deze video kijken en je wil wel graag uh, berekeningen gaan maken, dan is deze video niet echt iets voor jou. En dan wijs ik je graag door naar de Homie Cornelissen groep uh, op Facebook of uh, naar het Homi Community Forum. Daar zijn altijd wel mensen die je willen helpen bij het maken van een berekening of een, uh, ja, een flow met uh, logica erin. Maar dat is dus niet voor deze video. Voor deze video wil ik echt de basis gaan uitleggen. Dat is hoe maak je een variabele aan. Uh, wat voor variabelen zijn er. En hoe moet je nou naar zo'n variabele kijken. Dus dat wil ik in deze video gaan doen. Een hele tijd geleden heb ik al eens een blog geschreven over uh, logica kaarten. Over logica. Uh, mocht je die nog niet gezien of gelezen hebben. Kijk dan eventjes op mijn website homeycornelissen.nl daar uh, kan je die vinden. Uh, laten we eens uh, gaan kijken. Als eerst is het goed om te weten dat een variabele is een tag. En aan die tag hangt een waarde. En met die waarde daar kunnen we wat mee. Hou dat even in je achterhoofd. Ik heb... Uh, even over zitten nadenken hoe ik dit op zo'n makkelijk mogelijke manier kan uitleggen. En ik denk dat ik dat als volgt het beste kan doen. En dat is, stel wij gaan samen naar de winkel. En we gaan naar de winkel om een nieuwe Homey Pro te kopen. We staan daar in de winkel en we staan voor het schap met alle Homey Pro's. Aan het doosje van die Homey Pro daar hangt een kaartje. En dat kaartje is eigenlijk de tag. Nou, als we dan dat, dat kaartje of die tag beter gaan bekijken, dan zien we op de voorkant van dat kaartje zien we de naam staan. Nou, in dit geval is dat Homey e Pro 2023. Dat staat er op de voorkant. Die naam is... Mooi dat die erop staat, maar we kunnen er niet zo heel veel mee. Het is mooi dat die erop staat, zodat we weten van... Uh, dit kaartje, dit prijskaartje hoort uh, bij dit apparaat zodat we dat kunnen identificeren maar we kunnen er niks mee eigenlijk waar we wel wat mee kunnen is wat er op de achterkant van dat kaartje staat en dat is de prijs en ja dan weten we hoeveel die kost hoeveel we moeten betalen uh, die prijs die is ook nog eens variabel, want het kan zijn dat de homi pro duurder wordt, of dat die goedkoper wordt. Dus ja, daar kunnen we wat mee. Zo moet je een beetje kijken naar de tags en de variabelen in homie. Dus de tag is eigenlijk gewoon het naampje wat aan de waarde wordt gehangen. Ja, hoe maak je nou zo'n zo variabele aan? Dat kan je op drie manieren doen. Uh, in de Homey app op je telefoon kan je een variabele aanmaken door naar het tabblad meer te gaan en vervolgens naar Logic en dan klik je op het plusje in de rechterbovenhoek en dan kan je een variabele in de Homey app aanmaken. Uh, in de Homey web app heb je twee manieren om het te doen, dus laten we daar eens naar gaan kijken. Nou, we zijn hier in de Homey Web app en uh, we hebben hier twee manieren. De eerste manier is door op het plusje in de rechterbovenhoek te klikken en vervolgens naar nieuwe variabelen. Dan krijg je dit scherm te zien en hier kan je een variabele aanmaken. En de andere manier is door hier een beetje in het midden of linksboven in de hoek zie je variabelen staan en daar kan je op klikken. Dan krijg je de lijst te zien met alle variabelen die je zelf hebt aangemaakt. En dan zien we hieronder een groene knop nieuwe variabelen. En dan kom je weer op hetzelfde schermpje terecht uh, als die we net ook zagen. Nou, laat ik als eerste zeggen dat ik het niet helemaal eens ben met uh, de naam die ze hier aan hebben gegeven. Want je maakt eigenlijk een tag aan en aan die tag hang je een variabele. Dus ja, daarvoor ben ik het er niet helemaal mee eens, maar dat is weer een ander verhaal. Um, als je nieuwe variabelen gaat aanmaken, heb je keuze uit drie variabelen: je hebt een tekstvariabele, een nummervariabele en een ja-nee-variabele. Nou, de tekstvariabele kan alleen maar tekst bevatten, een nummervariabele kan alleen maar nummers bevatten, en een ja-nee-variabele kan alleen maar ja of nee zijn. Hier kan je een naam opgeven. Dus dat is de naam die je in de tag ziet staan. En de waarde. Ja, is de, dat is de waarde die je aan de tag meegeeft. En die waarde kan je statisch laten of je kan een variabel maken. Laat je hem statisch, dan blijft hij hetzelfde. Um, maak je hem variabel, dan verandert hij de hele tijd. En dat kan je doen door flows te maken. Dus als ik hier bijvoorbeeld een tekstvariabele zou aanmaken, ik geef hier een naam en een tekst op, maar ik maak er geen flows voor, dat die waarde verandert, dan blijft die gewoon statisch. Maak ik uh, hier een tag aan door een naam te geven, uh, ik geef het een waarde op en die waarde laat ik veranderen door flows, dan wordt die variabel als je alles hebt ingevuld en het goede type variabele hebt gekozen dan kan je op opslaan klikken en dan kan je hem gaan gebruiken in je flows uh, je kan je variabelen dan weer hier terug zien um, ik heb hier bijvoorbeeld een uh, tekst of een tekst tag gemaakt slow -up. en dat dit is een sta statische tag want ik heb hier het internetadres opgegeven van ...van de website waar ik het slow op geluid uh, vandaan kan kasten. Dus in mijn brandmeldflow gebruik ik deze tag... Uh, ...zodat ik een, uh, hetzelfde geluid kan kasten in verschillende kaarten. Dan is het goed om te weten dat je twee verschillende soorten tags hebt. Uh, je hebt een tag die door het apparaat gegenereerd wordt... Of je hebt een tag die uh, jezelf aan kan maken. Ik zal even kijken of ik een voorbeeldje kan laten zien van doe ik bijvoorbeeld even kijken. Wasmachine. Dan zoek ik eventjes. Uh, het vermogen is veranderd bijvoorbeeld. Dit is een kaart van mijn tussenstekker van de wasmachine. En dan zie je hier een klein tagje hangen. Nou, als je op de tagje gaat staan, dan zie je alle tags die beschikbaar zijn voor deze flow. En in dit geval is het alleen vermogen. Deze tag die wordt gegenereerd door het apparaat zelf. Dus als jij deze app installeert voor dit apparaat, dan genereert hij automatisch eh, deze tag en dan de waarde... Die wordt gegeven door het apparaat. Hier kan je voor de rest niks aan veranderen. Deze tekst kan je gebruiken of niet gebruiken in je Flow. En daar ben je dan wel helemaal vrij in. Maar deze tekst worden gegenereerd door het apparaat. Um, zodat je die kan gebruiken. Nou, ja, dan heb je natuurlijk ook nog de variabelen. Uh, die je zelf aan kan maken. Nou, die zie je allemaal hier. Die kan je dan ook weer gebruiken in je Flow. Uh, maar daar zit dus wel een klein verschil nog in. In de zin dat je het zelf aan kan maken of dat je het niet zelf aan kan maken. Hoe kan je nou uh, tekst gaan gebruiken of variabelen? Laten we eventjes een flow openen. Ik heb hier een flow voor de dagdeel. En deze flow zet op bepaalde tijden de. Dagdeel tag naar een waarde. Dus je ziet hier dagdeel, dat is de tag. En ochtend is de waarde. En dat geldt hetzelfde voor middag. Dus hier zie je de tag dagdeel. En de waarde is middag. Zo kan je dus uh, een tekstvariabele eventueel gebruiken. Door hem naar bepaalde tekst te laten zetten. En vervolgens kan je met de waarde die je hier opgeeft... Die kan je dan weer gebruiken in een andere flow om weer als voorwaarde bijvoorbeeld te dienen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen uh, als ik uh, wakker word en ik doe de verlichting aan en de, de status van dagdeel is ochtend, dan zet de verlichting naar helder wit. En doe ik s'avonds de verlichting aan en het dagdeel is avond, zet hem dan naar uh, gezellig geel. Ik noem maar wat. Dus zo kan je dat dan weer gebruiken in een andere flow. Gaan we eventjes in een andere flow kijken. Ik heb hier een flow gemaakt die uh, de waarde van een tekstvariabele op dal of piek zet. Aan de hand van welke meter er aan de lopen is. Als we hier naar het eerste stukje van de flow gaan kijken. Dan wordt dat stukje flow getriggerd door tijd. Zowel s'avonds als ochtends. En als het bijvoorbeeld 11 uur s'avonds is. Dan zet hij, de, zet hij het nummervariabele dalmeter naar de waarde. Totaal t1 gebruik. Als je naar deze flow kijkt dan moet je hier eigenlijk zien staan. En dan ga ik eventjes... Dalmeter opzoeken. Dus wat hier eigenlijk staat is, zet uh, 6243,82 naar, en dan de waarde die deze tag heeft. Dat maakt het misschien ook wel een beetje lastig, omdat je hier dan alleen Dalmeter ziet staan en niet de waarde. Dus als je naar zo'n flow kijkt, moet je eigenlijk hier de waarde zien staan en ook hier de waarde. Dat maakt het, zou het misschien makkelijker maken. Maar dat kan je jezelf misschien ook een klein beetje inbeelden als je zo'n flow aan het maken bent. Ja, hetzelfde geldt voor, uh, voor de piekmeter. Uh, die waarde wordt ook gezet, maar dan naar de totaal t2 gebruikmeter. Doordat ik deze uh, dalmeter naar een waarde laat zetten op een bepaalde tijd, daardoor wordt die variabel. En ik gebruik hem hier in het tweede deel van de flow, gebruik ik hem weer. Want hier zien we dalmeter en piekmeter weer terugkomen. Dit stukje flow wordt gestart als de stroommeter is veranderd. En als die stroommeter verandert, dan gaat hij vervolgens kijken welke meter er aan het veranderen is. En dat doet hij door de waarde van de totaal t1, t1 gebruik te vergelijken met de waarde van de dalmeter. En dan moet de waarde groter zijn. Dus is de waarde van totaal t1-gebruik groter dan de waarde van dalmeter. Is dat het geval, dan zet hij de dalpiekmeter naar dal. En hetzelfde geldt voor de totaal t2-gebruik en de piekmeter. Als, als de totaal TT gebruik waarde groter is dan de piekmeter dan zal hij de dal piekmeter tekstvariabelen op piek zetten. En dan zien we hier, hier linksonder ook nog een kaart. En deze kaart is eigenlijk exact dezelfde kaart als die we hier in de logica zien. De logica kaart. Dat is exact dezelfde kaart die doet exact hetzelfde. Dan zou je je misschien afvragen, maar Rut, waarvoor gebruik je die kaart dan niet? Want dat is toch veel makkelijker. Dat klopt, dat is ook makkelijker. Alleen uit mijn ervaring uh, weet ik dat deze kaarten niet zo goed werken. Ik heb deze kaarten al vaker gebruikt bij bijvoorbeeld verlichting. Dus als de helderheid verandert en de helderheid is, wordt groter dan, uh, dan een bepaalde waarde. Dat die dan de flow zou moeten triggeren. Nou, dat heb ik al een aantal keer gebruikt en geprobeerd. En ook andere flowkaarten van dit, soort, uh, van dit type heb ik geprobeerd. Alleen, ja, die vertrekkeren vaak mijn flows niet, op een of andere manier. Of het aan mijn Homi ligt, of dat dat gewoon echt in de software van homie zit, dat weet ik niet. Maar ja, eh, daardoor gebruik ik ze gewoon niet echt, want eh, gebruik ik ze niet. En gebruik ik gewoon de logica kaarten. Want ja, die werken wel uh, gewoon. Ja, zo kan je dus uh, nummervariabelen en tekstvariabelen gebruiken wil ik nog eventjes naar nou kijken bij de wasmachine flow want hier zien we ook uh, een ja nee variabele. Uh, in dit geval uh, wordt gecontroleerd of het vermogen kleiner is dan 10 is dat ge het geval dan gaat hij kijken of de tag op ja of nee staat dus de tag wasmachine moet dan ja of nee staan en dan moet hij gelijk zijn aan nee om de flow verder te kunnen laten gaan Variabelen. Wasmachine heb ik zelf aangemaakt. En die zien we hier weer terug. Nou, die waarde die staat nu op ja. Dus deze flow zal hier gestopt worden. Uh, omdat de waarde niet gelijk is aan nee. Dus zo kan je uh, een ja-nee variabele gebruiken. Eventueel. Nou, uh, kunnen we ook nog eventjes kijken. Je kan variabelen natuurlijk in heel veel situaties gebruiken. Uh, heb je hebt hier allemaal kaarten waar je tekst in kan toevoegen, uh, maar je kan bijvoorbeeld ook, als ik bijvoorbeeld een push-notificatie wil maken, kan ik ook een vraag stellen en dan zie je hier zo'n tagje hangen. En dan kan ik bijvoorbeeld piektarief uh, invoer, de tag piektarief invoeren, invo dus als ik dan zo zet. Uh, is het piektarief actief? Dan ik een vraagteken. Dan krijg ik, zou ik een berichtje krijgen van is het piektarief actief? En wat Homey dan doet is dat hij de waarde van deze tag neerzet. Nou, in dit geval is het nee. Of zou het nee moeten zijn? Dus dan komt hier nee te staan. Deze tag is eigenlijk alleen maar een kaartje met de naam, zoals ik in het begin al zei om makkelijk te kunnen identificeren waar die bij hoort. Maar wat, wat die gebruikt is de waarde. Nou, zo kan je dus uh, tags en variabelen gebruiken. Zo moet je ook een beetje kijken naar zo'n tag of variabelen. Dus zie je het echt als zo'n zo prijskaartje met dat de, de tag is gewoon eigenlijk de naam, maar de waarde die erachter hangt, of die vast vasthangt, die wordt gebruikt en die, daar kan je wat mee. Zo moet je dat eigenlijk een beetje zien. Uh, dus ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is geworden. Mocht je hier nou nog vragen over hebben, uh, stel ze gerust hieronder in de reacties. Of kom eventjes in uh, de Facebook Facebookgroep en plaats daar je berichtje. Dan probeer ik hem daar te beantwoorden. Wil ik jullie nu voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Voor nou een leuke video en voor een leerzame video, doe even een blauw duimpje omhoog. En ja, druk ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.